Hey beste kijkers, ik ben Taak Boulagas, ik ben 26 jaar en ik woon in Leeuwarden. Uh, ik had een tijdje geleden meegedaan met het gezicht van Leeuwarden, een contest van Leeuwarden studiestaat. Ik ben trouwens ook even de winnaars, score! <laughs> en het is dus nu aan mij de taak om uh, ja, jullie te laten zien zeg maar, wat het studentenleven Leeuwarden zo zoal is. Uh, ik ga lekker variatie filmpjes maken, één keer per maand of één keer twee weken, wanneer het mij uitkomt, want hey, school gaat voor. En ik ga um, het over andere hebben, wat allemaal belangrijk is. Lekker sporten, ontspanning, uitgaan natuurlijk, want hé. in z'n tijd moet je wel even lekker gaan drinken. En natuurlijk andere leuke dingen, zoals mijn project voor school. Dat vind ik ook heel super tof om te doen. Lekker creatief creatieve bui, lekker uiten. En veel meer, dus ik hoop dat jullie uh, veel meer van mijn filmpjes en Studiestad filmpjes gaan volgen. Hey, later dus. Jeetjes, lekker knap in de lift zo ah, Dat wordt erbij, hè ja, maar weet je wel 600 kilo maximaal dus dit, uh, dit kan nog net volgen hey ja, denk jullie zitten er wel met twee gezichten van leeuwarden hè ja. Ja. nee ja. lieve ik... Ja, ik niet, nee, nee, nee, niet jij ja. ja. niet jongen ja, als... lieve, lieve kijkers wat leuk dat jullie uh, naar mijn studentenleven kijken nou ja waar ik dus nu over ga filmen is, dus ik ben dus nu net klaar met het filmen van onze opdracht we hebben dus ook een nieuwe werken gehad, wat het gaat betekenen voor de toekomst. En ik dacht van, joh, laten we dat filmen, lekker de creativiteit erop los, loslaten. Goed Nederland. Nou, nee, mag onder andere op school, hè? Kijk, kijk. Doen, nee. Nee. En nog leuke dingen, ze dus hebben gewoon gratis koffie. Wat leuk. Dan neem ik. Jullie ook allemaal gratis koffie? Ja, kijk, kijk, ik heb op zich wel zin in een bakje, dan. dat kan ik wel gebruiken op zich. Kijk. Zwart, joh. Kijk, als... die zwarte koffie. Ja, zwart ja? ja, dat is wel lekker. Ja, doe maar, maar lekker de cappuccino, daar maak je me wel blij mee. Kijk, nou, dus er is een cappuccino, zwarte, ja. dus hebben we gewoon echt alles. Je kunt ook nog chocolademelk nemen. Kijk, ook, ja. Ja. ook heel belangrijk om lekker... Fijne, <laughs> lekker te stimuleren van je eigen creativiteit, dat vind ik ook heel belangrijk. En dat vinden we allemaal hier volgens mij wel belangrijk. En mijn advies aan jullie is gewoon in je studentenleven, ga gewoon lekker genieten, IQ Q op nul en doe gewoon lekker je ding.